mensen leuk dat je naar deze nieuwe video mijn naam is gt 5 ls die van morgen en vandaag ga ik op pad met deze t6 dus een nieuwe t6 die in Nederland rondrijdt um, wordt uh, ja, gebruikt voor voornamelijk bike team denk ik maar ook wel noodhulp hoor ze rijden zeker niet overal in Nederland rond um, ik uh, ik heb hem sowieso in Almere alles rondrijden, niet zelf maar op filmpjes um, en Utrecht denk ik ook wel, in ieder geval het is, uh, ja, het is een nieuwe variant want iedereen dacht van ja ze nemen alleen maar Mercedes, en, uh, ja, Mercedes aan, dus Vitos en B-klasses. Maar de T6 en de Touran die komt ook nog, toch nog wel steeds terug hoor. Touran niet zoveel van noodhulp, zeker voor hondengeleider zie je toch vaak de Touran die ik laatst nog in een video had opgenomen terugkomen een stille alarm bij een mogelijke inbraak dus daar gaan we direct heen de, de t6 is gemaakt door um, Daniel van team mch modding geloof ik of uh, ik weet niet team mch sowieso uh, modding community holland uh, shout out naar hem dat uh, ik deze mocht gebruiken die kun je ook gebruiken als je de ooit er ook weer uh, supporter zal ik hem maar even noemen woord via zijn Discord, linkje daarvan Staat in de beschrijving um, En uh, tevens ook De link naar zijn Instagram pagina Hij heeft nog meer vette auto's gemaakt We hebben op dit moment uh, De telefoon naast mij, met die telefoon kan ik blauw bedienen En dus blijven ook deze knop Dat is niet zo handig, want je ziet dat Q en uh, um, Q en Ja, dat was Q en J Die heb ik ingesteld, maar blijven met de Q Komt er dus een minuutje in beeld, niet als ik rij um, Ja, wat heb ik verder nog te melden? Ja dit is natuurlijk niet handig. Um, alleen maar goed nieuws eigenlijk. ik Zoals jullie weten heb ik corona gehad. Ik heb het niet meer, dat is het goede nieuws. Ik ben er vanaf, ik ben wederom getest en die test was negatief. Uh, dus dat houdt in tot ik het niet meer uh, bij mij draag. Ben ik nou immuun? Dat weet eigenlijk niemand. Dat weet ik zelf ook niet. Um, Dus dat, uh, dat, dat, dat moet gaan blijken in de loop van de, van de tijd. Maar uh, ja, ik hoop dat ik in ieder geval immuun ben. Maar ik ben nog steeds heel voorzichtig natuurlijk. Uh, daarbij heb ik heel veel reacties van jullie gehad. Zowel op YouTube als op Instagram. Op Instagram heb ik plus 100 uh, chatverzoeken openstaan. En uh, daar ben ik super blij mee Ik kan ze helaas, of ik heb besloten ze niet allemaal te openen En zeker niet op alles te reageren Ook als je bijvoorbeeld een berichtje naar mij hebt gestuurd En je ziet dat die gelezen is Sorry daarvoor, um, ik waardeer echt alles Maar ik heb eigenlijk besloten om daar allemaal niet op te reageren Soms heb ik zo af en toe dat bericht is geliked um, Maar nogmaals, als je dit hoort en denkt Hé, hey, hij reageert niet op mij Ik heb op bijna niemand gereageerd En um, ik waardeer het wel enorm voor alle support en alle beterschapswensen. En iedereen die even blij was als ik toen het weer uit mijn lichaam was. Nogmaals voor de mensen die dus um, nu pas inspringen. Ik zou nu weten waarom, het is namelijk geen live video. We zijn op dit moment te plaatsen bij een stil alarm. Dus we gaan hier even een kijkje nemen. Mogelijk dat hier dus een inbraak is gepleegd of wordt gepleegd. De poorten gaan open. Groot pand. We zijn op onze hoede. Daar staat iemand. Goedemiddag meneer, politie. had u al gezien. Er zijn nog meer mensen aanwezig. Hey Staan blijven! Stoppen! Stoppen! Stoppen. Zelfde de volging, één persoon rent er vandoor bij de woning. Vito helpt dan. Vito achter je. Turan achter je. Help. Staan blijven. Je komt. Godmonde ju. Heb ik je nu vast? Nee, nog niet. En nu kan hij niet meer lopen. Oké. Okay. De collega's gewoon blijven ook niet. Je gaat geen auto jatten, hè, vriend. Aan de kant. Wim moet er langs. Pak de taser. Staan blijven. Hé, hey, ik heb een laser. Op mijn taser. <laughs> Vito, waarom help je niet, bro? Deze op deze! Hoppa! Mijn luister wil moet voelen, weet je dood? Nee, is niet dood. Oké. Okay. Handjes omhoog, op je knietjes zitten. Liggen, ook goed joh. Ik weet nooit wat ze doen, de ene keer gaan ze op de knieën zitten en de andere keer gaan ze. Hey! Lekker man! Wat is dat? Detained. Neutralized, nou dat hebben we niet gedaan. Zeg graag één transport voor de beste heer die ik heb aangehouden. Hey, denk ik... Hey Amigo, heb je de dingen bij die je bij mag hebben? Oh, oké, okay. fouilleer hem nog even, dat hebben we niet gedaan. Oh, okay. Zeg dat Wim, zeg dat. We moeten we weer helemaal teruglopen, voor hetzelfde was er dus een tweede verdachte, ook al inmiddels ontsnapt. Um, Weddy woning. Ik trof er eentje aan. En die ging rennen. Vaak zijn ze niet alleen, maar ja... Ik wil zeggen, merk ik toch, maar ik heb daar natuurlijk geen ervaring mee. Maar over het algemeen... ...zijn ze niet alleen. Zijn inbrekers. Er staat een auto, heel raar geparkeerd. Die gaan we ook nog even controleren. Ah, daar zit nog iemand in, ja. Oh, oh, oh. Nee, oh shit. OC achtervolging, 1 voertuig gaat er vandoor bij de woning. Backup required in, uh, Richmond. Yeah. Graag de Zulu erbij, de Zulu erbij. De Zulu vliegt erboven, dan zouden we hem als het goed is niet moeten kwijtraken. Nogmaals, het zou zomaar kunnen dat er nog iemand bij de woning staat. Ja, dit is toch echt de sirene die op dit busje zit. De oude sirene. Daar gaat hij, hij komt op mij af weer. Er zit een Turan bij, achter mij. En de Zulu boven mij. Daar zo vliegt de Zulu. Hoge snelheden, zeer hoge snelheden. Zullen vliegt vliegen nog steeds boven, dat is fijn. Nogmaals, als er niks boven vloog of achter reed zoals die Turan... ...dan waren we deze verdachte al heel snel kwijt geweest, omdat hij gewoon bij mij super snel vandaan uh, reed. Voor geramd, gaat alsnog nog verder. Echt heel hard. Nou, richting het vliegveld mogelijk even. Oh nee, voordat ik spint knalde op een cool blue busje. Oh nou, wat een gescheld. Oh, die toer al. Ja, toch wel even mogelijk de kamar uh, in kennis stellen van deze achtervolging. Nou, wat een gescheld jongens. Uh -oh. Uitstappen, handen omhoog. Nu gaan we verder in het voertuig. Naar het bergen. Kijk je piece Collega hem nog even. Oh, kan ik kan een rifle nu pakken. Hij had, ehm, um, drugs bij. Vibrator, nou oké, okay. je moet jezelf eten. Uh, een zaklamp. En wel een beetje verdacht. Oké, okay. die Turan is helemaal kapot. Die sirene die blijft doorgaan, maar het snap ik wel met zijn voorkant. Uh, dus dat is allemaal geen probleem. Hij is chef. Hij gaat uh, met ons mee. Een stopteken, verdachte situatie allemaal. Dat is geen straf of fijn, maar jullie snappen mij wel. En uh, dan kunnen wij jouw voertuig afslepen, want die gaat hier sowieso niet kunnen blijven staan. En uh, dan moeten we eigenlijk nog even terug naar dat uh, naar die woning. Maar dat is super ver weg. Um, dus bij deze OC uh, 1201, of wat zijn we, kunnen die voor ons toevallig nog even een eenheidje sturen naar die woning waar mogelijk die inbraak was, maar wij hebben geen idee of daar braaksporen zijn, of dat dan nog iemand is, of uh, ja, wat dan ook. Het OC zegt ons, zojuist dat er al iemand was, kijk eens aan, daar was al iemand. Uh, Deze melding is ten einde. Van collega's, dus dat is helemaal mooi. Dan kunnen wij weer verder gaan. En kijken wat de dienst ons verder nog gaat brengen. Een beetje de T6 kapot gemaakt al. Maar dan maakt niet uit. We zijn weer inzetbaar voor meldingen. Ik Teken voor een in. Twee, twee, cube, OSCAR, ECHO, negen, één, with caution. is niet verzekerd. Controle hiervan uh, deed ik gewoon even random. Lijkt er vandoor te gaan, hè? Staan blijven. Kom op. Oké, okay, dan gaan we maar op deze manier staan blijven. Voor wordt getast. Oh, dat is veel wat. <laughs> ah, dan moeten we daar wel super verder terug naar ons voertuig ik blijf erbij en ik zeg het bijna elke lsbdv video waar je nacht de hebt er moet een optie zijn dat je gewoon iemand kunt stoppen zonder dat je er meteen een vuurwapen richt. of een taser dat is te ver weg natuurlijk ja OC een eentje erbij wederom nacht de Nee, dat gaan we niet doen, kameraad. Ik zie wat je daar doet. Ik heb een taser en ik ben niet bang om te gebruiken. Ik kan je ook eens vragen aan die amigo uh, die ik straks heb getest? Zo. Hoe hebben jouw collega's toch die Nederlandse uniform aan? Dat ga ik jullie eens vertellen. Dat is via Dutchman. Dat is mijn kameraad voor het leven. Um, en uh, hij, uh, je kunt dit bij hem krijgen via Discord, hij zit ook in mijn Discord, hij is daar staf. Dus als je dit toevallig wilt, tot mijn mannelijke collega's, maar ook de vrouwelijke collega's, zoals daarachter de Nederlandse pakjes hebben, moet je zeker even uh, naar uh, Dutchman, uh, moet je even contact met hem opnemen. Deze heer mag met jullie mee, boys, wij, uh, of ik ga weer terug. De voertuig was sowieso niet verzekerd. elke schade die die heeft gereden zit in helemaal niks. Um, dat uh, dat zouden ze dan zelf moeten betalen. Maar nogmaals, geen schade gereden. Wij hebben wel een koplamp kapot. Koplamp kapot. Ik ga hem even fixen. Ik vind het toch altijd mooi als je voertuig er mooi uitziet. Kijk eens wel het verschil. Je. Nou, even snel naar die takelwaggel. En dan kunnen we weer door. Oh, dat is achteruit. Ja, dat is toch wel weer wat schade. Sorry mensen, jullie moeten er nou eenmaal aan wennen dat ik niet de beste ben met voertuigen. Uh, heel houden. We hebben in Santos International Airport. Bus klopt. Ik ben nooit echt gesnapt, ik denk gewoon dat het een bus is, bus, punt, en dat klopt, punt. Dat denk ik dat daar de gedachte achter is. Uh. Female H. young, name is Lana Young. Er wordt uh, dus gezocht naar een uh, verdachte door collega's bij de Verspucci Canals. En uh, daar is assistentie gevraagd dat er mogelijk dus een, uh, een vrouwke er vandoor is aan het gaan. Ja, oranje gaat steeds aan met blauw een burg in de ILS file of een burg, dat is denk ik gewoon een foutje in de ILS file dat zie je wel eens vaker met voertuigen zo so, gefixt alleen ik heb het nog niet aangegeven bij de maker kijk eens aan je ja. dag chef Praat niet, oké, okay, best Ja. Yeah. We gaan uh, zoeken. Ja, daar staat ze, denk ik. De collega, je liep er langs, uh, zeg maar. Bedankt mevrouw. Nee, die is niet age jong. Staan blijven. Staan blijven. Collega achter je. Oh shit. Nou, we zijn veel sneller dan die vrouw. Kom op. Hoppakee. Ik dacht dat H. Jong was. Tot de leeftijd. Jong was. Maar ze ziet er best oud uit. En waarom? krijg je geen een broer te Ik zeg je eerlijk. All good. Uh, alles goed. Als die vrouwen stopt dan is alles goed, chap. Zo. Deze lang een beetje rechter. De... Hé, hey, kat. Daar gaan we niet deze naar. Ik heb zelf ook twee katten. Als we hem deze, het zou wel grappig zijn. <laughs> dan valt hij in de water. Dag, vrouwke. Ik had toch... En dan ben ik misschien wel racistisch. Ik had toch een, een Chinese vrouw verwacht. En een jonge vrouw, ik weet dat, Lee, Lee Jong of zoiets, jong, jong, ik weet niet. Is tegen hem aanlopen, valt, valt hij nog in het water, nee. Nou, mevrouw, um, wie heb ik eigenlijk voor me? Heb ik die goede voor me? Ja, Lana Jong, ja eigenlijk is het helemaal niet, nee, is het helemaal niet Chinees. Ja, goed, transport en Sveta, die hebben in ieder geval zicht, de vrouw die er terug naar zijn, Ik gaan we terug naar mijn en dan gaan we door naar de laatste melding van vandaag en dat gaat zijn, dat weet ik ook niet, te dus zien jullie straks wel. Zo, so. zeg dat maar eens na. We staan met T-6-ie. Meldingen ingeschakeld. Oh, ja, ja, ja. Ja, krijg onder. we een door hoor. Dan kan je natuurlijk heel veel meldingen ook van een ander gebied. Dat is nou eenmaal zo. Als je in uh, Utrecht, ik zeg maar, het Centrumdienst hebt, dan hoor je ook Utrecht Noord, Utrecht Zuid. Uh, dat hoor je ook gewoon allemaal uh, over de Porto heen gaan. En dat is natuurlijk te herkennen. Kijk, ik, ik zal Limburg even pakken omdat ik daar zelf natuurlijk woon en zelf al een keer een dienst heb meegedraaid um, dan heb je natuurlijk de 32 serie dat is uh, Maastricht uh, 32.01 32.02, 32.03, 32.04 meestal, uh, nu moet ik zeggen dat is de laatste tijd veranderd maar om het even makkelijk te houden, dan heb je de 31 serie, dat is 31.01, 31.02 31.03, 31.04 um, dat is dan ook weer een, uh, een andere regio buiten Maastricht, dan heb je de 33 en ga zo maar door. Um, waar staan we eigenlijk op te wachten? En zo herken je dus welke melding van jouw gebied is. Zodra jij dus hoort 3201 echt, of LB moet ik zeggen, LB3201, nou dan weet jij als je de 03 bent dat je toch even moet meeluisteren, want dat is bij jou om de hoek. Um, en als je dus de 3101 hoort die wordt opgeroepen, ja dan weet je van het is wel bij mij in de regio, maar niet in mijn werkgebied, dus hoef ik niet heel erg mee te luisteren zo, goeiedag schooterling, schrik me helemaal de perspleurers, die is van mij dat is een Bugatti Veyron, hè no, no ja, dat is een Bugatti Veyron. ik heb er een stopteken gegeven ja dat ding die gaan we kwijtraken. als je met volle snelheid to ik denk dat ik de verkeerde stopteken heb gegeven nee, toch niet maar hij herkent hem nog niet als een officiële achtervolging. Oh, daar komt hij weer. Dat is wel een achtervolging. Nee, dat is dus. Ja, die fietsen heeft nu natuurlijk ook die sirene, omdat dat sireneslot wat ik daarvoor gebruik, um, uh, dus ook op de fietsen zit. A on the run In... Grape seed. Twee busjes kunnen we best makkelijk klem uh... zetten. Is hem dat voor mij? Ja hè? ik hoop het toch. Want ik heb geen rood stippie. Het gaat er heftig aan toe. Nou kon zien waar die reed Had ik hem kunnen afsnijden Maar in het echt kan dat natuurlijk ook niet Dat snap ik wel Dispatch, Zo <laughs> Ja dit moet echt heel snel stoppen Dit is levensgevaarlijk die man die staat nog, anders had ik hier een ambulance gevraagd. De verdachte rijdt heel ver weg inmiddels al. Suspect, suspect, we wel alsmaar rechtdoor. Daar gaat hij, gaat hij. Rijden, rijden, rijden, rijden, vieten. Die witte rijdt tenminste wel door, het is niet zo'n vieten die vlak voor mij rijdt en dan afremt. Stoppen, uitstappen. Zo, een vrouw achter het stuur. Ja, daar luisteren ze wel naast je op ze schiet. Veel lijner, let op collega's. Ik ga naderen. Jij gaat naderen, wie gaat naderen jongens? Ik ga naderen, ik wil graag de wapens niet op mijn gezicht hebben. Oké, okay, toch wel. Ja, keurig dames, lekker werk, pikkies. Blijf niet of hier, uh, schatjes, nee? Okay. Ik no, ga toch wel vragen waarom deze strip in die kleur rood of oh die strip in die kleur rood klopt. De Vito dan niet of klopt deze dan niet? Is mijn gedachte. Ik, denk... hmm. Ik weet het echt niet wat ik wel weet is dat ik deze video ga afsluiten um, deze mevrouw die gaat uh, haar rijbewijs per direct uh, kwijt zijn en um, ook worden aangehouden voor diefstal van een voertuig natuurlijk want daarvoor uh, reed ze mij uh, aan of niet bewust maar zo kwam zij mij in mijn vizier want ze reed mij aan met het autolarm aan. Uh, ze heeft iemand uh, zwaar mishandeld aangereden je ziet het aan de rode kleur of bloed kan ik gewoon zeggen op de motorkap um, ik ga jullie bedanken voor het kijken als jullie draaien met pa ja, die gaan we een beetje over neer doen, maar uh, jullie mogen mijn bloepen gewoon horen. Ik ga je belang voor het kijken, als jullie over een paar dagen graag bij een nieuwe video. Wat het zijn nog geen idee, misschien roleplay, misschien iets anders, jullie zien vanzelf wel. Tot dan, joe!